Ik sta hier vandaag bij de Dorkaswinkel in Vroomshoop. De winkel bestaat 25 jaar en dat gaan we natuurlijk vieren met taart. Kom je mee? Goedemorgen morgen allemaal. Heel erg fijn om hier uh, vandaag uh, met u te mogen zijn voor deze gelegenheid. De, de, de, de Laten Laat het maar gaan doen we. Dat we nu 25 jaar bestaan, dat is eigenlijk heel bijzonder, uh, het voelt niet als 25 jaar. Ja, dat vind ik bijzonder, heel bijzonder. Als ik zie hoe het begon en hoe het nu is, ja geweldig. Je bent gewoon al jaren in vergroeid en, en, en het, uh, het loopt mooi. We hebben een prachtige winkel, nu ook weer uh, twee keer verhuisd. En dat is zo druk geweest dat je denkt van nou het is nu al 25 jaar. Het doel van Dorcas is heel belangrijk. Kijk, als je dan hoort dat we zoals nu 100.000 euro al verkocht hebben, dat, dat geeft gewoon een, een kick. Dat is, is zo bijzonder en zo iets om dankbaar voor te zijn. Ik geloof in de God. En die God die zegt, je moet je naaste leven hebben als jezelf. Je maakt het je uit wie het is. Wij zijn denk ik hier niet op deze aarde gekomen om alleen voor onszelf te zorgen. Dus ik denk dat we die taak hebben om, en op deze manier kan ik ook mijn steentje bijdragen. Dat zag eruit als een leuk beestje. Kom jij ook snel langs?